Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over acute nierschade, vroeger ook wel acute nierinsufficiëntie of acuut nierfalen genoemd. Nierschade kan in een zeer korte tijd ontstaan, wat we dan de acute nierschade noemen, in uren tot dagen, of over een langere tijd steeds erger worden, de chronische nierschade, drie maanden of langer. In deze video focussen we op de acute nierschade. De symptomen van acute nierschade zijn minder tot niet meer plassen, hematurie oftewel bloed in de urine, eudeem vaak aan de benen en de voeten, misselijkheid en braken, vermoeidheid en verwardheid met epileptische aanvallen. Ook zie je de symptomen van de aandoeningen die de nierschade veroorzaakt. Een paar aandoeningen die dit kunnen veroorzaken gaan we zo nog dieper op in. De diagnose voor acute nierschade wordt gesteld als er sprake is van een stijging van het creatinine in de bloed. En dat is een maat voor de afname van de GFR, oftewel de nierfunctie. En afname van de urineproductie, waarbij er sprake is van oligurie, oftewel weinig plassen, of anurie, niet plassen. Dit houdt in dat de nieren niet voldoende urine meer kunnen produceren, en dat hierdoor de normale functies van de nier niet meer goed kunnen worden uitgevoerd, waaronder het maken van urine, de waterhuishouding en de elektrolythuishouding. Een acute nierschade kan veel verschillende oorzaken hebben. Dit wordt vaak aangegeven op basis van hun lokalisatie in het lichaam, prerenaal, renaal en postrenaal. Prerenale oorzaken betekent letterlijk voor de nier oorzaken, Oftewel de nier zelf is gezond, maar op een, een of andere manier krijgt de nier onvoldoende bloed om urine van te maken. Denk aan oorzaken zoals hartfalen, hypovolemisch shock en een nierarteristhenose. De behandeling zal zich vooral richten op het behandelen van de oorzaak, waardoor de nierperfusie, oftewel de bloedtoevoer, weer verbetert, waardoor de nierfunctie weer verbetert. Als de situatie van te weinig bloedtoevoer lang aanhoudt, zal er acute tubulusnecrose optreden vaak afgekort tot ATN. En dat komt door ischemie. Met name de tubulus van het nefron heeft erg veel last van het gebrek aan zuurstof. De cellen zullen doodgaan, wat we necrose noemen. Dat is een levensbedreigend ziektebeeld. Sommige mensen hebben hier na een paar minuten hypotentie al last van, anderen kunnen urenlang hypotentie hebben en geen ATN ontwikkelen. Zo zijn we aangekomen bij de renale oorzaken, oftewel het licht aan de nier zelf. Hier kan je ook weer een indeling op basis van lokalisatie maken. Als we inzoomen op het nefron, zien we het glomerulus, de tubulus, het interstitium oftewel het tussenweefsel en de kleine bloedvaatjes. Bij de tubulus zie je dus bijvoorbeeld die acute tubulusnecroze. De drie meest voorkomende oorzaken van ATN zijn ischemie, zoals we net al bespraken. Maar denk ook aan sepsis en hierbij speelt natuurlijk ook die hypotensie een rol, maar ook de cytokines en de ontstekingscellen dragen bij aan ATN. En medicamenteus, als bijwerking van medicijnen zoals vancomycine en contrastvloeistof. ATN is de meest voorkomende oorzaak van acute nierschade. Meer over acute tubulusnecrose leer je in een aparte video. Ook het interstitium kan aangenaam worden, waarbij vaak ook de tubulus meedoet, waardoor we die aandoeningen acute tubulo-interstitiële nefritis noemen, een acute nierontsteking van de tubulus en het interstitium. Dit kan veroorzaakt worden door medicijnen zoals bijvoorbeeld flucloxacilline, een antibioticum, en NSAID's zoals ibuprofen. Maar het kan ook komen door auto-immuunziektes zoals SLE en giftige stoffen. Ook bij het glomerulus kan het misgaan, een acute glomerulonefritis. Dit is een ontsteking van het glomerulus waardoor schade optreedt. De bekendste vorm is postinfectieus. Deze patiënten hebben bijvoorbeeld een keelontsteking gehad met de groep A streptococ in de afgelopen maand en hebben nu een poststreptococke glomerulonefritis. Hierover leer je meer in de bijbehorende video. Verder kan er ook nog een probleem ontstaan in de kleine bloedvaatjes van de nier, bijvoorbeeld een vasculitis, of het ontstaan van mini-bloedstolseltjes, in bijvoorbeeld het ziektebeeld HUS. Dan nog de postrenale oorzaken, waarbij de oorzaak van de acute nierschade na de nier ligt, oftewel in de ureters, de blaas, de prostaat als je een prostaat hebt of in de uretra. Dit kan bijvoorbeeld een niersteen zijn die de woel blokkeert, of een tumor, of een vergrote prostaat, benigne prostaathyperplasie, een uretrastrictuur of een verstopte blaaskatheter. Hierdoor kan urine niet meer goed wegstromen en zal de urine op die manier opstapelen in de urinewegen en de nieren. Dit leidt tot een hydronefrose. Met een echo kan je kijken of je de oorzaak kan vinden en of er sprake is van hydronefrose. Het is belangrijk uit te vinden wat de oorzaak is van een acute nierschade. Je moet de oorzaak namelijk behandelen om ervoor te zorgen dat de nierfunctie zich kan herstellen. Als de nierinsufficientie niet compleet kan herstellen, zal er chronische nierschade ontstaan. Afhankelijk van de ernst van de nierschade en de symptomen die de patiënt heeft, kunnen behandelingen gestart worden zoals het achterhalen en het behandelen van de oorzaak. Nierfunctievervangende therapieën, zoals dialyse als er een ernstig probleem is in de waterhuishouding, elektrolytenhuishouding, het zuurbase evenwicht en of opstapeling van afvalstoffen zoals ureum. Verergering voorkomen door bijvoorbeeld medicijnen die invloed hebben op de nierfunctie te staken of te veranderen, en om geen contrastvloeistof meer te geven. Ondersteunen in de waterhuishouding door aan te vullen als er te weinig is. Of verminderen als er te veel is, waarbij je vooral een teveel aan water wil voorkomen. En je kan nog ondersteunen in de elektrolytenhuishouding, bijvoorbeeld door een kaliumarm en fosfaatarm dieet als dat nodig blijkt. En behandeling als andere elektrolyten ook afwijkend blijken te zijn. Verder kan je ook nog ondersteunen in de zuur Vaak gaat het hier om een metabole acidose en dan kan je bicarbonaat geven. De hoop bij acute nierschade is dat de nier niet langdurig aangetast is. Hoe korter de schade heeft geduurd, hoe beter de prognose. Als er geen niervervangende therapie nodig is geweest, is ook de kans groter op een goed herstel. Op een gegeven moment, dat kan dagen tot soms maanden duren, hoop je te zien dat de urineproductie weer gaat toenemen en of het serum creatinine weer normaliseert. Als de nieren voldoende zijn hersteld, kunnen de ondersteunende behandelingen weer worden afgebouwd. En hopelijk zijn de langetermijngevolgen dan klein. Opmerkelijk is dat je nog wel eens ziet dat in het genezingsproces de urineproductie juist hoog is. De nieren zijn aan het herstellen, maar kunnen nog niet optimaal voor urine bewerken, waardoor er relatief veel water verloren gaat, resulterend in een hoge urineproductie. Als er wel nierschade overblijft die niet meer overgaat, wordt het chronisch nierfalen of ook wel chronische nierschade genoemd. Dit kan van mild zijn tot en met eindstadium nierfalen, afhankelijk van hoeveel nefronen er verloren zijn gegaan. Bekijk daar de video over voor meer informatie. Download ook de actieve samenvatting en oefen nog even door met de acute nierschade, de prerenale, renale en postrenale oorzaken. En natuurlijk bedankt voor het kijken!